Met meer dan 1800 vluchten per dag is EasyJet een van de grootste vliegtuigmaatschappijen van Europa. En helaas lopen ook elke dag vluchten vertraging op. Wat zijn jouw rechten als jouw vluchtvertraging oploopt? Dat leggen we graag even uit. EasyJet is van oorsprong een Britse budgetmaatschappij uit 1995 die goedkope vluchten uitvoert binnen Europa. Het is de grootste concurrent van het Ierse Ryanair. En met uitzicht op de brexit heeft EasyJet ook een Europese basis geopend in Oostenrijk, waardoor het haar licentie behoudt om in Europa te mogen blijven vliegen. EasyJet voert in Europa vluchten uit naar grote steden zoals Londen, Milaan en Praag. Maar ook naar populaire vakantiegebieden zoals Zuid-Spanje, Zuid-Frankrijk en Griekenland. In Nederland vliegt EasyJet alleen van en naar Amsterdam-Schiphol Airport. EasyJet maakt gebruik van een Airbus-vliegtuig A319 en een A320. De hoofdkantoren van EasyJet bevinden zich op Londen Luton, in Genève en sinds kort in Wenen. De langste vertragingen van EasyJet in Nederland waren in 2018 als volgt. De meeste van deze vertragingen waren dan ook veroorzaakt door een technisch mankement. Drie van de vluchten die hier staan weergegeven hebben dan ook recht op een vergoeding. Was jouw vlucht met EasyJet meer dan drie uur vertraagd... ...dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van 250 of 400 euro per persoon. EU Claim helpt je bij het claimen van deze vergoeding... ...en zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt. Heb jij een vraag over jouw rechten? Neem dan gerust contact met ons op.